Terrorisch. Hallo mensen welkom bij Robert Game. En het is de 21 ste aflevering al. En daar hebben we Blocky. Blocky is coole vriendje met mijn game ik heb geysmod, zoals jullie al misschien al weten, maar. Ik heb voor mij nog nooit een gedaan. En op YouTube gezet. dus bij deze dan. We gaan lekker geysmod spelen. Ik ben nog super slecht in geysmod, even weten. ha je mond als je je lul doet. Um. Oh, crap. Ga niet ploffen. Blof. Ik heb wel ding. Ehm... Um. Hell ja. Ik weet om welke auto ik ga rijden en welke. auto. wat de hel, Weet je even dat ze ruimte hebben? is Ik ga erin, voor jullie plezier. Maar pakken, ik heb mijn automatisch geweeg. Ik denk dat het gaat weg. Oh, ja. Sucks. What? No oké okay, ehm um, wacht Die heb die pak. ja yeah, ik heb geen balkrap maar oké okay, hoe een gift. geef ehm um, zo so, nice wieler wheels uh, oh hell ja deze één. Oh, shit. denk het net goed. Wat oh, dinget. We jou. Ja, het zijn echt slecht in het. Zit niet recht. Aïmond. Perfect. hier het ziet er vrij goed uit. Oké, okay. hij ja, is nog niet klaar, maar nou, wat doet hij het? Ja, dit ding doet het niet. Shit, damn it. name. white, Ja. Yeah. It. Oh, shit. Ah. Up, my laser. What up? Wat een krap in helkot mee. Oh. Jo. Oh. Dat oh. was de fucking net ook al.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 Ik doe het, maar die het nog steeds dus. Mm -hmm. Yo, En dan doet niet. het is inderdaad niet nee hey. nee oh, mm -hmm. ik ga die belaten mensen ik ben hem maar af vrienden namen en vrienden te liken oh. nee vrienden te abonneren en vrienden te liken jullie weten allemaal wel uh, ik zie je gasten de volgende keer oude